van de slayer We zijn natuurlijk een brokerplatform platform altijd geweest, maar we zijn ons ook veel meer aan het richten op een hele andere soort markt waarbij een exchange om de hoek komt kijken. Wie ben je? Ik ben Caroline Huls. Ik ben Chief Marketing Officer bij Lightbit en verantwoordelijk eigenlijk voor het hele marketing gedeelte en het customer support stuk. Meest verhandelde asset? Bij ons op het platform is dat echt bitcoin. De meeste mensen ook denken bij crypto aan bitcoin. Bitcoin is crypto, crypto is bitcoin. Dus bij ons is dat ook echt wel de nummer 1. Dat is heel erg Duidelijk. Wat gaan we behandelen? We gaan het hebben eigenlijk over uh, wat Lightbit is, een uh, aantal nieuwe gave ontwikkelingen, ook binnen ons platform, want wij zitten niet stil. En de tip voor de kuske kijker: is toch wel om onze exchange te gaan gebruiken. Uh, we zijn echt net begonnen met de early access. Dus indien je inderdaad het gebruik wilt gaan maken hiervan, kan dat uh, meld je aan. En uh, jij mag dan ons een van de eerste mag gebruik gaan maken van ons platform. Daarnaast kan jij kans maken op een golfclinic bij Raad het Aandeel.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 Kan je me daar even even over vertellen, over de exchange van Lightbit? Ja, je hebt natuurlijk inderdaad uh, mensen die veel meer uh, willen treden dan enkel alleen op de broker wat, uh, wat heen en weer treden. Uh, en daarom zijn we ook uh, gestart met het uh, opzetten van een exchange. Dus een hele, hele weg uh, is dat geweest, zoals je misschien wel kunt, uh, kunt begrijpen. Uh, maar wij zijn nu inderdaad eigenlijk op het punt um, dat wij langzaam maar zeker mensen kunnen gaan toelaten op onze exchange uh, waar mensen kunnen ke gaan kennis maken met ons platform en echt de, de gebruiker die meer wil treden gebruik kan maken van andere features dan echt op een brokerplatform, die kunnen hier bij ons uh, terecht uh, en daarnaast hebben we natuurlijk ook, uh, ook Earn, uh, wat uh, enorm interessant is op, op het gebied van uh, wat meer het stakingstuk. Uh, dus wil je inderdaad niet actief treden, maar wil je inderdaad je, je assets uh, vastzetten en daar uh, je rewards op krijgen, is dit ook uh, bij ons uh, mogelijk. Likebit als crypto broker, super gaaf, maar er zijn natuurlijk heel veel andere crypto brokers. Wat zijn jullie anders daarin? Ja, nou wij waren de eerste in, uh, in Nederland uh, als crypto broker, uh, mensen het konden bij het kopen en verkopen van hun, hun eerste crypto. Vele Nederlanders zullen ook wel zeggen, nou mijn eerste Bitcoin, nou, die heb ik destijds bij, bij Lightbit gekocht. Uh, nou, Ondertussen zijn we, hebben we een mega sprong hebben we, hebben we gemaakt, we zijn onder andere naast Nederland nu ook actief in andere Europese landen, waarom we ook enorme ambities hebben om echt de grootste te gaan worden binnen Europa. Uh, nou ja, waar wij echt voor staan is het gemak, de veiligheid en inderdaad support wanneer je dit nodig hebt. Dus dat laat ook wel zien inderdaad, dat wij er zijn voor onze gebruiker. Uh, dus indien uh, de app die al enorm op het gemak zit voor de klant nog niet uh, duidelijk genoeg is en mensen hebben toch hulp nodig, dan is ons team ook daar uh, aanwezig om, uh, om daarbij te helpen. En nou ja, naast de, de broker-propositie die we eigenlijk altijd hebben gehad, zijn we ook aan het kijken, of eigenlijk al lang bezig, met het uh, ook lanceren van ons platform meer in de breedte. Dus denk ook aan uh, earn-mogelijkheden en natuurlijk ook een exchange die eraan gaat komen. En nog een andere reden voor, voor veel mensen om te kiezen voor Livebit is ook dat wij een cryptopartij zijn die het enorm belangrijk vindt om volgens regel en wetgeving uh, alles op de voet te volgen en ook daarin actief te zijn. Dat wil zeggen dat wij uh, bij de DNB, onze registratie binnen hebben, maar ook inderdaad zojuist in Frankrijk gelanceerd zijn met een li licentie als ook in Oostenrijk. En zo zijn we eigenlijk op een uh, hele uh, veilige kundige manier zijn we bezig om uh, die markt te benaderen wat ook inderdaad het vertrouwen geeft voor die uh, gebruiker om uh, ja, Lightbit als uh, het platform te gebruiken voor een crypto trades. En naast dat we onze platform aan het verbreden zijn in de verschillende producten die we aan onze uh, klanten aanbieden zijn we eigenlijk ook aan het kijken naar een hele andere doelgroep uh, waar we voorheen echt inderdaad voor die retail klant uh, beschikbaar waren als platform, zijn we door middel van deze verbreding in producten ook inderdaad voor die zakelijke markt een hele interessante uh, interessante platform. Dus ook daarin is Livebit een, een verschuiving aan het maken. Dus naast de retailmarkt gaan we ook echt die zakelijke klanten uh, gaan, gaan we bedienen. En daar zijn we ons helemaal klaar voor aan het maken om dat uh, te gaan doen. Denk bijvoorbeeld aan uh, professional traders, dus uh, mensen die inderdaad door middel van uh, bots onder andere uh, gebruiken en willen maken van de exchange, maar ook uh, grote, grote beleggers, institutionals. Uh, dat zijn ook echt wel de klanten waar wij als Livebit als platform zijnde uh, ook echt onze diensten voor willen aangaan uh, bieden. En bieden. Daar zijn we ons helemaal verantwoordelijk